De tweede kandidaat. Ja, de finale John. van het, de ja. Ja. ja, bender inderdaad. Nee, Echt. Het. Echt. En, in het, en, het, en het, het leuke is, uh, hij heeft een uh, pianist meegenomen, René Housemans. Die je hem begeleiden op de piano. Ik gewoon het nummer brengen van Toon Hermans en het nummer hit in het gaas van de Wei. Met begeleiding van René Housemans. In het gras van de wijn hebben we samen gevriend En het gras was zo warm, en het veld was zo mooi. En zo schoon was het weer, en zo zacht zong de wijn. En ik hou dich zo geel, lief Als ik niet meer zing, breng mich dan maar naar huis, breng mich terug naar mijn leun, dan wil ik mich terug. Biznappelenbumken als het blout in de mei en ik pluk tegen blumke in het graas van de wei. Nogmaals, de keuze was heel erg moeilijk. Wij hadden het gevoel dat we omdat we een vrij korte tijd hebben, want er zitten nog vier moontjes uh, Naar de vierzagen en dan is de theaters. Show Esther. In de korte tijd moet dat allemaal gewoon gebeuren. En gezien die ervaring, uh, heeft dat eigenlijk een beetje de, de doorslag gegeven in de keuze. Ik hoor de blinker van hartelijk gefeliciteerd voor Ja, Dankjewel, dankjewel. Zo, pak je microfoon is even, voor wat denkst u wat geeft door de heer? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik. Um op zich het al leuk vond dat ik goed genoeg geworden, want het is voor mij weer een nieuwe ervaring. Dus ik heb dat eigenlijk een beetje op mijn lot afkomen. En ik was net van nou ja, goed, is het niet, is het niet, maar ik vind het leuk om hier te zijn. En ik ben natuurlijk des te blijer, hoewel Marcus ook wel genomen Ja, het is een heel anders, maar ik wil goed geworden Maar ik ben heel uh, blij dat ik, uh, dat ik die kans krijg van jullie. Uh, ik wil ook heel graag, inderdaad een nieuwe zetactie doen.